Ik wil varen op het IJsselmeer of op het Markermeer. Welk vaarbewijs heb ik nou eigenlijk nodig? Nou, vaarwijs deel 1, dan mag je in alle binnenwateren varen. Maakt helemaal niet uit, hè. Friesland, Groningen, Limburg, overal. In Zeeland is het een beetje anders. Op de Oosterschelde, dan heb je vaarwijs deel 2 nodig. Op de Westerschelde ook. Dan moet je ook deel 2 hebben. Maar ga je de Noordzee op, en vraag me niet waarom, maar op de Noordzee... Dan mag je vader zonder vaarbewijs. Dus IJsselmeer, deel 2. Markermeer, deel 2. IJmeer, deel 2. Maar ook de Wallenzee, deel 2. Dus op ruim water dan moet je allemaal deel 2 hebben. En soms is het wel eens een beetje lastig. Kijk, ja, neem even Volendam. Met de Gauwzee. Met de Gauwzee. Kijk, hier legt Volendam gaan ja, Hier ligt de Volendam. en hier de gauwzee. Kijk, dat is een, een dijk. Dat is een dijk. Dit is binnenwater. De Gouwzee heb je vanwege deel 1 nodig. En hier ligt ongeveer de grens. Ga je er buiten met de boot en je komt het IJsselmeer op, dan moet je deel 2 hebben. Dus op het drukke gedeelte de Gauwzee, deel 1 en ga je het IJsselmeer op, dan moet je deel 2 hebben over 1 en 2 moet ik eigenlijk zeggen. Oké, okay, die halen we weg. Den Helder. de Helder, ook een mooi verhaal. Den Helder, kijk hier in de haven van Den Helder, in de haven heb je gewoon deel 1 nodig. De Waddenzee dat is deel 2. En de Noordzee, daar hoeft hij geen vaarwees te hebben. Nou, de grens, ah, die ligt ongeveer hier. Ja. Dus stel nou, ik zal even een ander pennetje erbij pakken. Stel nou, we in de haven van Den Helder. Nou, vaarwijstel 1. We gaan naar buiten. Deel 2. En je gaat hier naar de Noordzee. Geen vaarbewijs. Dus heb je alleen voor dat kleine stukje wat je vaart, heb je vaarwijstel 2 nodig. Ja, oké. Okay. Nou, dan hebben we een oplossing. Ja, we leggen met, met onze boot aan het strand. Ja, een trailertje, een trekkertje erbij. En we trekken die boot in het water. Ja. Hup. Ho, oh. nog een keer. Hup. Geen vaarbewijs nodig. Nee, dat gaat niet goed. Dat mag niet. Je mag je boot niet van het strand het water in houden. Eh, dat, mag, dat mag wel als je lid bent van een speciale vereniging. Dan mag dat. En dan mag je varen zonder vaarbewijs. Maar ja, of dat de verzekering het ook accepteert. Je, je, je, je mag de haven niet invaren. Dus ja, goed. Kijk maar even. Maar via die vereniging, dan mag dat. Dan mag dat. Kan ik ook alleen deel 2 halen zonder vaarbewijs Deel 1, nee, dat gaat niet. Dat gaat niet. Deel 2. Dat is een aanvulling op deel 1. Met deel 1 mag je varen, maar niet overal. Ga je het ruime water op, he, IJsselmeer, Oosterschelde, Westerschelde, Wallenzee. Dan moet je die aanvulling erbij halen. haal je deel 2 erbij. Dan heb je 1 en 2. En met 1 en 2 mag je overal varen. En hoe zit het in het buitenland? Welk vaarbewijs heb ik daar nodig? Nou, dat is een beetje afhankelijk van het land waar je gaat varen. Neem even eventjes België. Nou, in België is het zo: dat is eigenlijk hetzelfde als in Nederland. 15 meter of langer, of 20 kilometer, hè, zo had je kan varen. Dus de binnenwateren, allemaal deel 1. Eh, Noordzee, heb je weer geen vaarwijs nodig. En de Westerschelde, moet je weer 1 en 2 hebben. Frankrijk. Nou, in Frankrijk is een beetje een apart verhaaltje. Voor de meeste huurboten. Die mag je gewoon varen zonder vaderwijs. Daar heb je geen, geen vaderwijs voor, voor nodig. Maar ga je met je eigen boot varen, dan moet je vanaf 6 pk moet je een vaderwijs halen. Dus heel deel 1, of heel, heel Frankrijk is allemaal deel 1. Maar ga je de Middellandse zee op, bij de Côte zuur, ja, dan moet je weer eh, vaderwijs 1 en 2 halen. Spanje. Spanje, altijd opletten. Hè? Opletten met de alcohol. Het is dus een klein beetje anders dan bij ons in Nederland. Bij ons is het 0,5 promil maximaal. En in Spanje is het de helft, geloof ik. 0,2,5 dacht ik. Hè? In Spanje is het allemaal, weghalen, ook weghalen. Allemaal deel 2, allemaal deel 2. Maakt niet uit wie je vaart, hè? allemaal deel 2. Maar hier ook, hè? bij die eilanden ook allemaal deel 2. Alleen in dat stukje bij Noord-Spanje, vanaf Barcelona, daar was het dit jaar nog. Hè, <laughs> dit jaar dit jaar dat kan wel eens veranderen hoor. Maar dit jaar was het nog allemaal deel 1. Maar hoe meer je naar het zuiden gaat, allemaal faalwijs 1 en 2. Italië. Italië, daar mag je boten huren tot 40 pk. Zonder faalwijs. Zonder faalwijs mag je gewoon huren. Maar neem je eigen boot mee... Ah, dan moet je je vuilwijs halen. En um, let erop, let op de verzekering hè, in, in, in Italië. Italië zijn ze streng hoor, Maar de binnenwater is allemaal deel 1, allemaal deel 1 en ga je weer, de, weer, weer zee op en dan is het allemaal weer deel 2. Maar de binnenwateren, de meren, daar komt je horen, dat springen allemaal, allemaal vuilwijs heel 1. Kroatië, Kroatië leuk varen, mooi, mooi, met een boot, moet je doen. Doen. In Kroatië moeten alle schepen vanaf 3 meter een vaarwijs hebben. Iedereen. Ja. En met vaarwijsdeel 1 mag je tot 1 mijl uit de kust varen. En 1 mijl, dat is 1852 meter. En dus bijna 2 kilometer uit de kust vandaan. Ga je verder weg, ja, dan moet je vaarwijsdeel 1 en 2 hebben. Maak wel even eerst contact met de havenmeester. Ja, want die vindt dat wel prettig als je je vermeldt. Moet je nog een sticker aanschaffen, maar dat wijst allemaal zelf. Griekenland. Nou, in Griekenland is het eigenlijk allemaal vaarwijs deel 1. Hè? Voor iedereen, hè? ook de zeilboot, een boot, huren. Ja, hier moet je eigenlijk allemaal eh, vaarwijs deel, deel 1 halen. Mag ik als Belg ook een Nederlands vaarwijs halen? Ja, dat kan, dat kan, dat mag. Dat is geen enkel probleem. Er zijn heel veel Belgen die al in Nederland een vaarwijs hebben gehaald, En daar mag je ook gewoon mee varen. Geen enkel probleem de benaming is een beetje anders in belgië heb je beperkt en algemeen stuber en beperkt is deel 1 en algemeen is deel 2 het grote voordeel om in nederland je vaarbewijs te halen het is ook gelijk een internationaal vaarbewijs dat hoef je niet meer apart aan te vragen belgië wel maar wij niet hè? deel 1 is dus het icc dat is voor inland en heb je deel 2 is voor coastal waters mag je mag je overal varen het vaarbewijs in Nederland is wel veel moeilijker als in België, maar je hebt geen praktijktoets nodig. En over de praktijktoets, daar ga ik hier de volgende film meer over uitleggen.